Hoi, ik ben Martijn de Zoete en ik vind het ontzettend leuk dat jij ervoor gekozen hebt om iets meer te willen weten over een CEO-plein. Hoe ze nou die verbinding maken van de buitenwereld, de markt aan de ene kant, en hun eigen interne organisatie aan de andere kant. En wat hun daarin zo uniek maakt. Ik weet zeker dat jij dingen gaat lezen en leren die je nog nergens anders hebt gezien en uh, gehoord. Uh, de tip daarbij is om vooral ook te kijken naar de filmpjes, zodat je de vertaling krijgt van de theorie die je kunt lezen en de praktijk van alle dag. Die filmpjes die zijn gewoon ook heel vaak heel erg leuk en heel erg humoristisch. Dus als je wat wil lachen, sowieso hartstikke goed. Ik wens jullie heel veel succes. Iedere hoofdstuk wordt afgesloten met een toets. En die toets die mag je halen om door te gaan naar, de volgende, naar het volgende hoofdstuk. Dus kijk vooral goed, leer vooral goed en uh, heel veel plezier. Succes!